Het is zaterdag vandaag en het is weer dat vreselijke warme weer, Weet beetje opletten. Um, ik vind het niet ergens het warm is, maar het is de ene dag is het werkelijk waar iets van uh, 19 graden en de volgende dag is het 28 graden. Nou, zowel mens als dier doet het daar niet zo goed op. Ik in ieder geval niet, Verona ook niet, Tess ook niet. Uh, blondie, daar merk weinig aan. Maar we hebben besloten, we hebben gisteren buiten gereden. En we besloten vandaag geven we ze dan lekker vrij. Want morgen is 19 graden. Maar goed, we zitten nu dus met te warm weer. En gaan de paardjes gewoon even eruit halen. En Tess gaat even boodschappen doen voor als ze weer naar school gaat. Want ik denk dat jullie ook allemaal weer naar school moeten. Helaas is de vakantie dan weer voorbij. Er staat ook nog de brug open. Ik weet het niet hoor jongens. Het is mijn dag niet. Ja, het is mijn dag wel. Ik zeur. Ik moest vandaag video afmaken voor morgen. Dat is uh, sowieso slecht. Normaal gesproken heb ik dat natuurlijk al lang af. Maar goed, soms gaat het niet zoals je zou willen. Gaat ik uh, kom je zo halen? Even die pakken. grote pakken. Die grote staat ook al klaar. Ga je gang? Ja. Een uit. Hallo, grote. Was je daar? Oh, doe ik zo wel hoor. Ja? Ja, natuurlijk. Hallo, droog. Oh, bent er nu niet mee eens. Nou, sorry hoor. Vandaag dinsdag en vandaag ga ik weer rijden op Blondie en mijn moeder op Verona. Het komt zo even allemaal uh, stomen want de hoefschermet is daar bezig. Gaat niet helemaal weer? Ik heb net even gekeken mijn moeder. Zocht, ze is nog niet eens begonnen. Dus dat betekent dat Blondie nog even een beetje. Ik weet niet hoe ik het kan zeggen, maar uh, jullie zien het wel. Misschien is opmaker wel een goed woord voor. Hen. Oh nee. Oh krijg ik dit weer. Het is helemaal niet zo. Hard. Oké, okay, dezelfde dus gevallen. Oh. Zo. Nou, ik heb net al mijn moeder gevraagd hoe ver ze is. Uh, het is ondertussen weer 7 minuten later. En ik heb Londi een soort van opgemaakt. Mijn moeder die gaat nu zadelen, dus dan ga ik naar even <tie> Alsof ik maar doen. Ik denk dat ik eerst even een dekje ga halen en dan. Ja! Gaat hij aan? Ja, hij staat aan. Jullie horen mij als het goed is, heel goed. Nee. Kunnen jullie mij hier, echt helemaal hier, hier nog horen? Ik ben benieuwd. Ik had een elastiekje omgedaan. Oh, mijn moeder staat. Oh nee, daar is de camera. Ik had een elastiekje omgedaan. Alleen dat breekt nu in mijn enkel. Dat is een beetje vervelend. Een blondie gaat ook heel raaf bij. Zo. Dit zit net even wat beter. Ik heb vandaag best lekker gereden. Ik heb stap, draf en galop gedaan. In galop moest je eerst nog even denken van... wat van er Nou... Maar daarna lijkt ze wel heel erg goed. Dus daar ben ik blij mee. Vandaag hebben we een beetje geoefend met overgangen en met teugels. Dus langer te laten maken en ook weer korter. We uh, vond het nog een beetje lastig. Ik zelf ook. Want ik, ik. Ik zit dan weer steeds zo. Dus ja, dat uh, hebben wij vandaag gedaan. hey, Kom eens. Kom hé. Hey. Tja. Het is vandaag uh, woensdag. Ik kwam uit school en uh, ik keek mijn moeder aan en ze zei van: is niet hoeven wangen, maar ze heeft waarschijnlijk een hoefsfeer of uh, een gekneusde hoef, Een hoefkneusing. Een hoefkneusing. Uh, het eerste wat ik bij mezelf dacht is ik ga weer een pony verliezen, maar de hoefsmit en de dierenarts hebben mijn moeder overgehaald dat het echt weer goed gaat komen. Um, dus Blondie die heeft dus een hoefsfeer of een gekneusde hoef. Um, ze heeft een heel mooi roze verbandje. Alleen daar kan je op dit moment niet zo heel veel van zien. Omdat Blondie uh, het er af probeerde te schrapen. Dus ze heeft nu een bruine zak eromheen. Um, ik mag niet rijden. Maar ik mag wel stappen. Erop. Zonder zadel. Het zadel. En. Um, ja. Want. Tijdens het rijden liep ze gewoon goed. Alleen, uh, ik merkte al een tijdje en mijn moeder vandaag uh, dat ze bij de steentjes, daar als ze naar de wei toe gaan, tot ze dan een paar uh, rare passen zet. En als het dan weer op het harde is, dat het dan weer wat beter gaat, maar ook weer niet. Dus mijn moeder heeft de dierenarts en de hoefsmet erbij gehaald en uh, hoef nagekeken. En het uh, is dus een van die twee. Ik kan het nu niet laten zien, want er zitten allemaal dingen omheen. Zo. Blondie <lacht> <lacht> <De lacht> <De lacht> zegt: het heb je snoepies? Nou, het is dus een hele mooie bruine zak. Met een wit lintje omheen. De blondie schaapt nogal graag. Of uh, ik zie het er ook nog wel afhalen. Dus ja, dat is er uh, op uh, dit moment met Blondie aan de hand in de aankomende paar dagen wordt het dus niet rijden. Nou ja, soms altijd stappen. En ik ga heel veel met Londi gewoon uh, grondwerk doen. En daarvoor heb ik ook mijn Lick snoepjes. Die zijn echt heel gaaf. Ik ga ze er even bij pakken. Mijn moeder is bij een soort evenement geweest. Kijk, dit zijn allemaal rainbow snoepjes. Van, ik ga het nu in het Nederlands zeggen Lick it, maar in het Engels is het Like It. Nee, ja, deze zijn voor jou. Dit zijn hele kleine snoepjes. Daarmee is het ook makkelijker om te trainen dat je dan een klein snoepje kan geven. En niet dat ze ineens een hele, groot, een hele mond vol heeft dan één snoepje. Dus dat vind ik vooral heel erg handig aan deze snoepjes. Dit is de nieuwe versie. Ik had altijd... Uh, uh, kijk, hier zitten twee soorten hartjes in. Het is dat hartje en dat hartje. Maar nu hebben ze ook andere dingetjes bij gedaan. Ja! Yeah! gaan we daarmee maar oefenen en hopelijk wordt haar zak niet vies. Nou, dat denk ik wel. Ik probeer de snoepjes in mijn zak te doen en Blondie probeert ze ook te pakken. Dus wie wint? Mijn zak of blondie? Nou, nee. nee, blondie zegt: kom maar hier. Oké, okay, jongens, ik ga jullie één ding zeggen: dit ruikt lekker. Oh. Oké, okay, kijk. Hier zijn de snoepjes. Hé. Nee. Ja. Ik ging ze even laten zien. Blondie. Ik uh, ga hier wachten met de snoepjes, zodat ze naar me toe komt. Blondie. Juist, braaf. Dan krijgt ze van mij één snoepje. Eén snoepje. Kom, eet hem op dan. Ze vindt ze lekker. Oké, okay. Zo. Mogen ze over balkjes heen stappen? Okay. Nou ja, ik ga hier over een balkje heen stappen. Kijken of ze me blijven volgen. Of dat ze er langs gaat of dat ze er overheen gaat. En goed zo! Als je deze snoepjes ook zelf kon eten, dan uh, wist ik het wel hoor. Ik heb die andere twee soorten al geproefd, dus ik ga deze... Zee, die wil proberen. Hm. Ik vind deze lekkerder. De rode. Hij schept. <laughs> nee, nee, nee, ze er maar bonnie naast me. Die is zo brak ze zijn al twee aan Blondie. Het zijn Blondie snoepjes. Het zijn niet Tessa snoepjes. Ja, yeah, Blondie snoepjes. Ik ga nu proberen om een kusje te doen. Kijk zo. Daar. Zo? Nee. Ja, je het heel dichtbij, dus hè? Ik snap dat nog niet helemaal, maar het begint ervan te komen. Nee, niet die. Goed zo! Jee, ze kan het! Nou ja, ze heeft het één keer gedaan. Wint je dat nog proberen? Hi. Okay. Uh, kom maar. En achter. Pas. Pas. Goed zo. Oké. Okay. Ga ik met één snoepje ga ik dan zo onder haar been? Benen. Zo. Met het andere snoepje ga ik er daar naartoe lokken. Zo. Nu ga ik het aan de andere kant doen, zodat jullie de buiging beter zien. Alleen mij niet. Want die kunnen mij wel heel goed verstaan. Goed zo! Nou, dat kan zo goed. Ik denk dat ik nu echt wat flame ga werken, want ik doe vandaag allemaal verschillende dingen. Wacht, ik ga even kijken hoe laat het is. Want ik heb. Nou, ik heb nog 10 minuutjes. Dus ik ga nog even aan het flamen werken. Hoe ik dat doe. hoe ik dat doe. Ik pak een snoepje. En haar hoofd. Want haar hoofd heb je echt nodig. Ga ik met. Het snoepje hier boven mijn neus, soort van tikken. Moet je eigenlijk staan? Nee. Zo. Kijk en dan. Geet je vinger omhoog, als zij met haar neus omhoog gaat. Oh. Blondie, wat ze wel kan, is box. Blondie box? High five kan ze ook. High five? High five? High five? Doe het alleen even. High five? Kom, lolly. High five? High five? Kom. High five? High five. Oké, okay. high, high five. High five. Zie je het dan anders al? Oké. Die onderste moet dicht, Tessa, dus dat kan niet. En die maar corona doen in deze mooie weersomstandigheden. Maar dan kan je nu niet meer springen, want ik, heb niet even... ik ga even een beugel zoeken, ja? Kijk. Oh. Steef heeft... Steve heeft de andere helft. <laughs> nou, daar is de andere helft, jongens. Tada! Ik ga even beugels pakken. Mooie kwaliteit dit. Nou, hè. Poging 2. Andere beugels. Dat blijft rechtop zitten, hoe oh, mag die? Juist. Iets galop maken daar. Iets sluiten, zitten... Juist. Niet laten afsnijden. Kijken waar je heen gaat. Zo kijkt tegenaan. Dat is goed. Ik sluit hem, sluit hem, sluit hem. Handen Zo, ik heb in de springles gezeten. Mijn haar zit niet helemaal goed meer. Maar dat maakt niet uit. Het ging echt heel goed. Het gaat steeds beter. Alleen er was één ding. Ik ging naar de 6 en ik verloor mijn balans. Hoezo? Nou, dat komt omdat mijn beugel afbrak. Dus toen zat ik ineens met een halve beugel en een hele beugel. Mijn heeft moeder heel lief de beugels van haar zadel afgehaald, en op dat andere zadel van haar gezet. Waardoor ik verder kon springen. Mijn parcours heb ik afgemaakt. En daarna nog een parcours gesprongen. En die ging ook best goed. Ik was afgekend als dat ik ineens oeh zat. Maar ja. Nou, ik zie jullie morgen. Morgen ga ik met Verona een les bij de Arke hoeven. Omdat dat natuurlijk nou niet kan met Blondie. Blondie gaat wel mee. Omdat ze nog moeten oefenen met de trailer. Dan zie ik jullie morgen weer. Nee, je, het krijgen, je moet nog niet kijken, Blondie. we. Goedavond, Blondie. Zo. Blondie gaat vandaag alleen mee. Want ze heeft natuurlijk haar. Oeh, sfeer daar. Mijn moeder is. Uh, gaat hij Dari. Mijn moeder is nu even daar de poep aan het opruimen. Die Corona gaat mee voor mij om in de les te gaan. Ze, ze staan allebei met hun therapiedeken op en precies dezelfde. Uh, vanaf achter ziet dat er best grappig uit. Een prachtige trailer. Prachtige moeders. Kijk, allebei met hun therapiedeketje. Daar en daar. Ik ga, de, oh, oh. ik ga op les bij de Arkelhoeve uh, met Verona deze keer. Ik heb dressuurles en ik heb er best wel zin in. Ik ben ook nieuwsgierig hoe uh, dat zou gaan met Verona. Blondie gaat mee voor de ervaring met de trailer. Ze hebben daar een box staan en we kunnen ook even kijken of ze op de trailplaats kan. Maar ik heb uh, 3 euro meegenomen dus dat zou wel hopelijk. Uh, ho ho genoeg zijn. Hij is het. De trailer voelt wel heel erg zwaar nu ik hier op zit. Want normaal gesproken staat hier alleen blondie in. Oh. En dan is het echt heel licht. En nu uh, is het best zwaar. Hallo. Hé, zo op. Alleen blondie. Nou ja. ik, Mijn moeder die gaat verder met poep schreppen. Want Verona heeft alweer gepoept. Echt? <nächsten> Scheidkonijnen! En, <laughs> en uh, ik ga even met Blondie en Verona koelen, denk ik. Hey! Oh, ja. Je mag Blondie even aan de zijkant gewoon vastbinden. En dan gaat Verona naar binnen. En dan mag ja? ja. Hey, Ja, ik maak, ik, ik doe eerst even het hooi opzij. Ik probeer hem zo langzaam mogelijk uit te krijgen. Ah, kort. Achter en ho. Voila. Kom maar, okay, ah, kom maar eens, stapje. Braaf, goed zo. Hier Ja. Een ah, scheet is je hè? Ja, ja. ja. Nou, ik ben verona hoofdstel aan het indoen. Blondie staat ernaast en uh, ik ga zo op rijden. Ik vind het best spannend, want het uh, wordt de eerste keer met Verona buitenaf voor oh, mij. Verona moet plassen, Tess. Moet Verona. Echt nu, hè? Verona moet heel nauw nog plassen, dus ze gaat even plassen. Heel handig op dit moment. Ze kan heel makkelijk naar links ja. en naar rechts vindt ze dan gewoon een beetje moeilijk. Ja. Dus wat, wat moeten we dan doen, omdat we zien dat dit voor haar makkelijk is. Voel dan ja. ook dat ze met de lichaam zo'n beetje naar buiten hangt. Ja. Moeten wij dus juist een beetje dit zien te krijgen. Ja. Zonder dat we heel veel kilo's aan deze willen. Dus wat ik dan ook doe, is aan deze toch een beetje contact houden en zeggen, ik wil een beetje, niet zozeer aan de teugel, maar ik wil dat neusje naar beneden hebben. En dan die zeg ik, hé, hey, een beetje spelen en weer los je dat? Dan kan ik eigenlijk al doet ze de neus naar rechts en dan kan ik heel die teugel loslaten. Ja, zie je dat? En eigenlijk alleen omdat ik heb gevraagd en gezegd, hé, hey, niet sterk zijn. Vraag het, niet sterk zijn. Zo, en dan is ze los aan rechts en doet ze op tongen naar buiten, zie je dat? Ja. Rappig hè? Ja. Nou, kom maar op. Nu jij. Oké. Okay. Hey, makkelijker gezegd hadden gedaan dan, hè? Uh -huh. Lekker zitten. Het begint dus dat je het gaat loslaten. Zo. Ik ben klaar met de les en het ging super goed volgens mij, denk ik. Ja, het ging goed. In geloop ging het volgens mij voor het best. En ja, ik heb er weer veel van geleerd, want morgen heb ik weer springles. En dan hoop ik dat ik de dingen die ik vandaag heb geleerd kan toepassen. En ze hebben daarna ook nog op de trailplaad gestaan. Dus Blondie en Verona. Verona als eerst. Nou, die vond het heerlijk. Die stond te gapen. Super schattig. Na nou, Blondie. Blondie vond het ook heel erg lekker. Uh, toen zijn we naar huis gegaan. Ik spullen uitgeladen. En toen kwam ik erachter dat ik uh, wat was vergeten. Ik ben mijn moeders hostel en peeskappen vergeten van Verona. Dus we rijden nu terug en mijn moeder is verkeerd gereden. Ik, ik dacht. Een, ik voel het al heel knap dat hij hier is gereden. Dus, uh, ik, want Blondie heeft ook nog in de stal gestaan, Ze hebben, ben ik ook vergeten om daar de poepjes uit te halen. Dus als die stal nog leeg is ga ik daar de poepjes uit halen en uh, het hoofdstel en de peeskappen pakken. En dan zie ik jullie zo weer en dan uh, vertel ik wel uh, of ik het allemaal heb. Zo, een opluchting, het hostel en de peeskappen waren er nog. Godverdank, ik ben er naartoe gerend. En ik dacht, yes! Dus we gaan nu lekker naar huis toe, gaan we eten. Wel wat later dan verwacht, want het is nu half negen. En we zijn over twintig minuten pas thuis, dus er wordt een beetje laat eten. Maar ja, mijn eigen schuld. Uh, het is vandaag vrijdag en Blondie heeft twee dagen met de hoefzakken rondgelopen. Kijk, daar is ze is soort boos op uh, Verona. Hallo, Pony. Ja. Uh, ze bleek toch een hoefkneuzing te hebben, geen hoefsweer. Uh, dus dat uh, betekent dat ze wat uh, gevoelige voetjes heeft. In dit geval een wat dunnere hoefsol. Dus wat heeft de uh, hoefsmit gedaan vandaag? Voor het, e voor het eerst hoefwijzer dus. We gaan het laten zien. Zo. Even... Oh, je ziet zo eigenlijk niet zoveel. We doen het even zo. Kom maar. Maar voetje? Voetje, ja. Da -da -da -da. Ze heeft voor het eerst hoefwijzertjes. Ja, jij. Dus, uh, nou ja, dat ging heel goed. Maar ook een hele fijne hoefsmid. Dus dat scheelt natuurlijk wel enorm. Vroon, uh, of blondie is jaloers. Want Tess gaat op Vroon springen. zodat dus de afgelopen dagen natuurlijk niet zoveel Nee, inderdaad. Niet zoveel gedaan heeft. Dus dan uh, als springles misschien wat veel gevraagd. Dus even op Vroon springen. En daarna blondie rijden. Beetje voorzichtig. Huh? Ja, een beetje voorzichtig. Goed zo, Pony. Goed zo. Het is wel een knuffeltje, ja. Precies. Laat los. Hij wordt heel veel strakker. Strakker. Als heb je niks aan je cap. Kom eens hier. Nee, Tessa, hou op. Niet doen. Strakker. Ja. Als ga ik het doen hoor. Nee. En dan bind ik hem aan je hoofd met een duct tape. Waar is de duct tape? Oh, maak je geen zorgen, die hebben we. Oh. Zo. Oké, dat is misschien een beetje overdreven. Ga je zo rijden? Nee, want ik stik. Nou, Doe hem dan iets te lossen. Dat mag niet. Oh, ik heb al weinig, zo weinig tijd. Je moet wel veilig op een paard zitten, schat. Ja, klopt. Nou, Tess zit dus op Verona. Gaat ze weer springen. Straks nog even mijn blondie rijden. Nou ja. met hoeveel moet je natuurlijk niet te wil doen. Dat is niet zo fijn. Waarom ze de oren in en nek hebt, dat weet ik niet. Ik denk dat ze wat last van haar buik heeft. Mocht iemand denken dat Tess nog de spoor tegenaan zit. Dat is niet zo. Je houdt de zelfs echt van af. De been beweegt wel. Maar ze komt het spoor niet tegen paard aan. Ik denk dat je ietsje meer door moet galopperen. Ik denk dat ze een beetje last van de buik heeft. Zo dus is het goed om dit te doen, maar je benen en probeer je benen even stil te houden. Een beetje, een beetje gang erin. Zal het zo wel overgaan, dan moet ze even poepen. Ja, dit is beter. Nu begint ze te ontspannen. Ik heb gisteren ook op die trilplaat gestaan, misschien dat er nog mee te maken heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het gaat al beter. Nou, helemaal goed. Ga maar stappen ja. mooi zitten. Juist, super. Juist, top. Super hoor. Goed, nu wordt het spannend. We gaan een sloot springen. Ja, sloot. Een blauw op, zeiltje blauwe. op de grond. Op, op? Ja. Okay. Moeders vinden het denk ik spannender dan de rest juf zegt ook, ze kan makkelijk bij B springen. Ik zeg, nee juf, dat kan ze niet, want dan kan mama niet. Dus nou, daar gaan we. Zullen we kijken naar die hindernis? Alleen naar die hindernis kijken. Mooi rechtop blijven zitten, rechtop. Of, uh, nog een keer. Ze interesseert zich er natuurlijk weer voor gaan rijden voor. Zo gaat dat met Verona. Ze Zal vindt het allemaal slijken? best. Juist. Blijf zitten, blijf zitten. Goed, stappen. Zo, Hou je been zo mooi er tegenaan. Blijf rechtop zitten. Juist. Goed. Zo, Mooi zitten op je kont. Klein beetje opvangen. Juist. Waar gaat ze in godsom heen? Dat is, die blauwe Drie. hier. Ja? Daar nu overheen. Oh. Nu die. Oh deze. Zo iets opvangen. Hij is daar jongens. Zetten, ga even naar de sloot.